Morgen. ik ben blij u weer te mogen treffen in mijn werkkamer aan het begin van deze nieuwe trefdag. En ook vandaag wil ik u een gedicht presenteren dat ontstond vanuit een sociaal-artistieke inslag. En ook vandaag wil ik proberen om u wat nostalgisch te maken. Kent u deze nog? Een unboxing video. Tada! De Viewmaster natuurlijk. Als Stadzichter van Antwerpen heb ik vorig jaar samen met fotografen Sofie Gijsens een oproep gelanceerd. Waarbij we aan de Antwerpenaren vroegen of we mochten langskomen om hun uitzicht te fotograferen. Eigenlijk nodigden we ons gewoon uit op de koffie bij mensen. En We hebben toen heel wat mensen ontmoet. We hebben een bezoekje gebracht bijvoorbeeld aan een, aan een koppel. Uh, dat op een appartement woont op Linkeroever met een magnifiek uitzicht op de binnenstad. Maar we zijn ook bijvoorbeeld langsgegaan in een gevangenis. En hebben daar uh, het uitzicht gezien van gevangenen die door tralies naar de wereld turen. We hebben niet alleen al die uitzichten gefotografeerd. Maar ik heb aan al die mensen ook gevraagd wat is uw vooruitzicht, uw toekomst. Wat zijn uw dromen? Welk uitzicht heeft u trouwens op dit moment? Kijkt u uit op de tuin? Of eerder op een berg afwas in de keuken? Kijkt u naar een familiefoto op de muur? Of eerder naar schimmel op diezelfde muur? Of kijkt u zoals ik uit op het dak van de buren? En bovenal, wat is uw vooruitzicht? Wat ligt er in uw verschiet? Kijkt u verder dan uw neus lang is? Waar droomt u van? Kijkt u uit naar wat komen gaat of houdt u toch eerder uw hart vast? Een deel van de foto's die uh, hebben verzameld in deze Viewmaster samen met een gedicht waartoe al de gesprekken mij inspireerden. U kan de foto's niet zien alhoewel u misschien toch wel een glimp kan opvangen van het tralies van een van die uh, gevangenen. Maar ik stel voor dat terwijl u het gedicht hoort, u gewoon uw verbeelding kunt gebruiken. Wat is er sterker dan dat? Uitsparing in het zicht. Wij donker tegen het licht van een ronkende stad. Wat houdt morgen voor ons schuil? Over welke afstand worden wij gedragen? Hoe kijken wij hier ooit op terug? Gelukkig behoren wij altijd ergens tot een verte, waarin een nog onbekende staart. Zo, ik wens u een prikkelende trefdag, een heel mooi vooruitzicht en alvast heel graag tot morgen.